Mijn naam is Jeroen de Vos, ik ben mediaanthropoloog als onderzoeker betrokken bij, bij Setup. En samen met Steven Kearney, dat is een filmmaker, hebben we gekeken naar social media platform en de relatie die we met deze platformen aangaan aan de hand van het idee van relatietherapie. Ja, Wat is mis met jou, joh? What's not to like? Ik word hier gewoon heel onzeker van. Wat doe jij nou? Reageren? Ja, gelijk reageren. Gelijk reageren. We hebben relatietherapie gebruikt als metafoor, en dus een, een therapie waarbij je eigenlijk zowel de gebruiker als het platform in die relatie kunt, kunt onderzoeken. Um, en in zo'n therapiesessie eigenlijk ook de relatie tussen de gebruiker en het platform kunt bevragen, uh, waarbij ze ook echt daadwerkelijk allebei een rol spelen. Nou, ja, er zijn eigenlijk... ...veel verschillende redenen waarom je dit ook op deze manier zou willen onderzoeken. Dus ook met gebruik van, van artistiek onderzoek. Maar in de basis kun je... Uh, nou ja, de basis komt erop neer dat uh, je eigenlijk... Je wil niet de schuld bij de een of de ander leggen. Hè? Dus je wil wel echt zeggen van nou ja... In zo'n relatie zit je er met z'n tweeën in. Hè? Dus zowel de gebruiker als het platform zit erin. Nou ja, dat is een beetje geven en nemen. Dus dat is ook een beetje schippelen. Dus je wil eigenlijk weg van dat idee van... Uh, uh, Silicon Valley helemaal als de bad guy of je wil weg van nou, de gebruiker die voortdurend uh, uh, nou ja, daarin uh, on onhandig is. En je wil eigenlijk samen uh, op zoek gaan naar uh, hoe kunnen we die relatie nou het beste werkbaar maken. Nou ja, en vandaar het idee van de relatietherapie. Nou ja, als media-antropoloog ben ik natuurlijk zelf meer uh, bekwaam in kwalitatief onderzoek. Dus wat ik ook in het kader van dit, van dit traject heb gedaan is... Ik ben met mensen in gesprek gegaan. Van joh, als je nadenkt over jouw relatie met sociale media, hoe ziet die eruit? En als je ook expliciet nadenkt over nou ja, hoe je je verhoudt tot sociale media platformen als een relatie. Tot wat voor soort gesprekken kom je dan? Dus hoe spreken mensen over die relatie? En gebeurt het ook wel eens dat zo'n relatie minder goed loopt? Of gebeurt het ook wel eens dat zo'n relatie uitgaat? Hè? Dus het is heel leuk om zo'n zo raamwerk gebruik, uh, te gebruiken om vervolgens ook nou ja, met mensen dat gesprek aan te gaan. Om te kijken hoe zij vertellen over nou ja, hoe ze dat ervaren, die relatie met, uh, met platformen. Okay. Nou, je hebt een eigen kwalitatieve inzicht. Hè? Dus je hebt echt verhalen en ook mensen die zelf al bepaalde woorden gebruiken om platformen te beschrijven en om hun relatie met platformen te beschrijven. Dus ook... Hoe gaat zo'n platform met zo'n gebruiker om? Dat krijg je opeens in een soort diepte inzichten, krijg je dat beter in beeld. En dat is echt de basis geweest om ook de, een karakterschets te maken van zo'n platform. Van, nou, is zo'n platform manipulatief of, of grillig of juist heel vriendelijk? Of, hè? Hoe ziet dat eruit, dat gedrag? En hoe kun je dat ook vatten in nou, een soort menselijk perspectief? Het, het is fijn om nou ja, dat platform ook als persoon aan tafel te hebben. Dan kun je andere soort vragen stellen. Je krijgt hele leuke vragen, dus als een platform uh, onderdeel zou zijn van je vriendengroep, wat voor iemand zou dat dan zijn? Ja. Of als het onderdeel is van je familie, wie is dat dan? He? Is dat dan je irritante oom? Is dat je roddelende buurvrouw? Dat waren ontzettend leuke gesprekken om met mensen te doen, omdat je ook echt zag dat het hen triggerde um, en dat ze dan ook meekwamen in dat creatieve proces. En dat, uh, nou, dat heeft echt bijgedragen aan de ontwikkeling van die uh, karakterdossiers. Op een gegeven moment hadden we nou, al die data verzameld en hadden we wel wat aardige ideeën... ...maar we wilden toch die karakterschetsen nog iets verder aanscherpen, nog iets verder uitwerken. Van nou, wat voor soort persoon heb ik hier nou tegenover? Maar als ik uh, in gesprek ben of in therapie ben met een Twitter of met een Facebook. En een van de, nou, ja, toch wel ludieke uh, aanvullende stukjes onderzoek die we toen hebben gedaan... ...is we hebben een persoonlijkheidstest gepakt. En we hebben die persoonlijkheidstest, hè, er zijn veel bekende persoonlijkheidstesten die we, uh, veel worden gebruikt die hebben we ingevuld alsof we het platform in kwestie waren. Dus we hebben de, de, de Myers briggs test ingevuld alsof we Facebook waren. En dat was een ontzettend, leuk, uh, ontzettend leuke oefening om ook te kijken van nou, wat voor soort persoonlijkheid komt daar volgens uh, uit en welke sterke en welke zwakke kanten worden er volgens bij dat profiel beschreven. En dat gaf echt een mooi ingangspunt om die, die karakterschetsen uh, verder uit te werken in de uiteindelijke scenario's. Ik denk een van de belangrijke dingen die naar voren kwamen in die interviews uh, is ook dat verschillende mensen uh, een verschillende relatie hebben tot de verschillende platformen. En we hebben eigenlijk gekeken naar verschillende leeftijden uh, van mensen met wie we in gesprek zijn geweest. Um, en ook de platformen die voor hen het belangrijkst zijn geweest. Hè. Dus je zag dat uh, zijn. Voor een klas van uh, uh, twee groepen vmbo'ers hebben we gesproken over TikTok. Dat was ontzettend leuk om te doen. Hoe lopen? Is dat iets voor jou? Je mond houden, is dat iets voor jou? Uh. Uh. Ja, dit uh, voelt niet als een gezond gesprek. no oh shit. Maar je ziet dat de manier waarop zij TikTok beschrijven, dat ging heel erg over... Uh, nou, TikTok is erg belangrijk in hun leven. Maar ze hadden het ook over het woord toxic. Dus ze zat ook een soort... Ja, er zat ook een soort spanning in die relatie. Je merkt dat het erg belangrijk voor hen is, maar ook dat ze misschien nog niet helemaal het idee hebben van... Nou, hoe krijg ik nou zelf grip op dat platform? Hoe krijg ik zelf grip op die relatie? Dus dat in die relatie is het platform in feite vrij dominant. Tegenover als je... Hè, dus wat ik uit die... En dit is allemaal in feite allemaal anekdotisch. Wat ik uit die uh, gesprekken ook... Proefde met, met uh, nou ja, de, de, de, de iets oudere uh, categorie, dus hè, de 20 tot 25 die meer op Instagram zitten, is dat die zijn al veel geëmancipeerder, dus die zijn al veel mediawijzer en die hebben al veel meer een idee van hey, hoe zit ik in die relatie, En in welke instrumenten heb ik om die relatie ook zelf te beïnvloeden. En uh, hè, Dus om die relatie uh, beter vorm te geven op een manier dat die voor mij ook gezond is. Dus ik zag daar die weerbaarheid veel sterker aanwezig. Ik weet niet, er, er mist gewoon iets. Een soort van connectie of een verbinding met de rest van de wereld. Dat doe jij, hè? Jij kiest ervoor om Claudia's reis naar Bali te volgen. Of de fitgirls die hun leggings aanprijzen. Zelfs met hun merken. Je vrienden, die bijna de hele toffe dingen aan het doen zijn. Dat doe jij. Ik help alleen maar een beetje. Dan heb je een groep nog iets ouder van uh, nou ja, zeg maar de, de young professionals. Die ook op Twitter actief zijn. En dan zie je, van nou, die, die gebruiken Twitter ook als onderdeel van een, een professionele communicatie, dus publieke gezicht. Uh, heel belangrijk. Dat is de ene kant. En de andere kant is ook de soort, de kleine, het kleine plezier in de rants die ook op Twitter bestaan. Ja, dus dat, dat dat ook wel iets leuks heeft om, om daaraan deel te nemen of dat te zien wat er gebeurt. Naast het feit dat je natuurlijk ook voortdurend updates krijgt uh, van die platform. Dat ook een soort nieuwsmedia, an, an, nieuwsmedium aan steroids is wat je gewoon uh, uh, ziet. Oh. Johan, ja. dit komt net binnen, het is een regeerakkoord. Nou, he, he, zo, nu al. Ja. Meer geld naar onderwijs, maar bezuinigingen op de zorg. Bezuinigingen op de zorg, zijn is allemaal gestoord geworden. Ja. Holy shit. Dus dat is die categorie. En de, in feite de, de oudere uh, categorie, dus zeg 50 of 50 plus, die, die meer op Facebook zitten, dat die zich eigenlijk niet zo heel bewust zijn van de... de, de, de, de um, ja, de invloed die zo'n platform eigenlijk op hen heeft. Van, hè, dit is inderdaad een relatie waarin ik ook word beïnvloed door nou ja, uh, Facebook. En ook vrij weinig uh, uh, kritisch uh, daarin stond. Dus de, qua mediawijsheid was er echt nog wel een, een hoop te winnen. In ieder geval in de mensen die ik heb gesproken. Ik heb je data verkocht, je advertenties voorgeschoteld. Uh, ik heb je in, in contact gebracht met allerlei gespreksgroepen waar je nog steeds in zit. Aha. Uh -huh. uh. Is dat erg? Ja, dit zijn natuurlijk, dus eigenlijk is het wat je meeneemt uit die gesprek, is dat het beginpunt van hey, hoe zijn die mensen nou op de bank gekomen voor die relatietherapie. Hoe zijn ze nou gekomen? Um, dat is echt voor de verschillende platformen en de gebruikers die daarbij horen heel verschillend. Dus dat was echt uh, een belangrijk inzicht. Leuke vraag. Dat is natuurlijk... Dat het landschap van platformen en social media platformen die voor ons belangrijk zijn... ...zijn natuurlijk voortdurend aan verandering onderhevig. Dus er komen ook steeds nieuwe platformen bij. Uh, nou ja, en de relatie die we tot deze platformen hebben, die, die, die wisselt ook gewoon door de tijd heen. Dus het is ook belangrijk om dat te blijven onderzoeken en dat te blijven agenderen.